Maar Wat ik hoor, hè, je, je, je opa leerde je alles, je ja. opa speelt met je, gaan, hè, jullie bouwen kastelen in de achtertuin mm -hmm. bij wijze van spreken. Deed hij dan ook genoeg voor jou om, zeg maar, niet je vader te missen? Ik, dat weet ik, Nu ik weet niet of hij genoeg deed, maar ik heb mijn vader nooit gemist. nooit gemist. Nooit gemist? Nooit gemist. Geen seconde. Geen seconde. Dat geloof ik niet, man. Ja, maar het is wel zo. Nee, maar dat is dat geen soort... Ja, hoe moet ik dit beginnen? Waar moet ik beginnen? Jij, kijk, jij bent, jij bent Malkaans Nederlander. Ja dat ben je ja, gewoon, ja, dat, dat, zeker. ongeacht wat, ja. wat wat mensen om ons heen dat zeggen. Denken dat, heel veel andere mensen anders over, maar dat, nee, dat, maar dat dat, dat, dat, nee. dat mogen ze niet. Nee, dat dat, dat nee. nee, dat is dat is helemaal niet in hun justitie om daar iets van te nee. vinden. Jij bent nee. gewoon Marokkaans Nederlander, zeker. want jouw vader heeft hier de reis gemaakt vanuit zo, de Rokko en, en je, zo voelt het ook. Ja, ja. je bent wel, hè, je bent niet bi bicultureel tot, tot aan drie jaar geleden. Daarvoor mm -hmm. was je gewoon, je had één cultuur, maar heb je meegekregen, maar sinds drie jaar ben je eigenlijk ook bicultureel. Nou, het ligt nog iets, iets anders. Zeg maar. Oh, wacht, je hebt natuurlijk ook Indische... Indische mijn oma invullen. was Indisch. Dus, oh, dus bent ik bent zo'n enigma, jongen. Jezus Christus. <internet> Kijk, ik ben... Ik ben als ik, als ik, dus, dus even... Eh, eh, eerst even over die cultuur en dan... het dan ja. Nee, laat ik eerst iets zeggen over het missen van mijn vader. Ik ken hem nu drie jaar en als hij nu zou wegvallen, zou ik hem missen. Ja. En dat komt omdat ik nu weet wat ik mis. Dus eh, wat, wat heel veel mensen die een vader en een moeder hebben, allebei, zich niet kunnen voorstellen, is maar waarom mis je je vader niet? Ik wist niet wat ik moest missen. Als je niet weet wat je moet missen, is het heel moeilijk om iets te missen. Oh ja, dat is net als met mij en alcohol. Ja, als je niet nog weet nog nooit gehad. Nee. Dus ik, ja. ik neem jou een keer mee op stap. Daarna heb je dan denk je, wat heb ik al die jaren. Dus, het is, je weet, je weet, dus het, het is niet een disqualificatie van mijn vader. Als ik zeg ik heb hem nu. Oh, ik heb hem niet gemist. Zo bijzonder ja, ja. was hij niet. Maar het was niet een issue. En het was vanuit mijn moeder nooit een issue. Die was, dat was geen, zij was niet verbitterd als alles wat mijn moeder ooit of mijn vader heeft gezegd, of mijn opa en oma, zat het onwijs, dat het heel gecompliceerd was. <laughs> en dat het een hele lieve man was. Maar het wist het je wel hele dat een knappe het, lieve man was? Wist je wel dat hij mocht gaan zijn Ja, dat wist ik wel. Ja. ja. Wist je wel. Maar opa heeft al gezegd: het maakt niet uit, weet je, laat je niet in een hokje. Je bent een, je bent een, een wereldburger. Ja. Uh, en als je het hebt over, kijk, mijn oma is Indisch. Dus ik ben eigenlijk helemaal Indonesisch. Ik ben helemaal in de Indonesische cultuur. Uh, ben ik opgegroeid. Mijn, mijn oma is, die, heeft, die is superbelangrijk geweest in mijn opvoeding. Dus ik ben helemaal in, ja, in de Indische cultuur. Jij kan gewoon ramen maken en zo. Ja, tuurlijk kan ik dat. De, maar dit weet niemand van je brood. Zet dit bovenop je poster als je voor een verkiezingsprogramma... Nassi rames. Ja, alle alle Nederlanders <laughs> houden van ramen, bro. <laughs> nee, ja, maar ik, dus ik, kan, ik kan inderdaad goed Indisch koken. Niet zo goed als omaatje, ja. maar... Uh, ik ben opgegroeid in de Indonesische cultuur. Ik heb bij mijn neef, die heeft een toko nog steeds zitten. Dus je leuk. was al bicultureel. Nu ben je tricultureel. Tri tri ja, maar wat is het interessante. Dat zij, en, en, en nu ken ik dus sinds drie jaar mijn vader. Ik ben ook trots op mijn, op mijn, mijn marokkaanse nederlands Zoals ik trots ben op, ook op mijn Indische cultuur. Ja, ja. Maar het rare is, en dat is wel... Ik had laatst een gesprek met een aantal mensen uit de Black Lives Matter-beweging. Ja. En uh, die begonnen over GroenLinks, te heel wit zijn, wat waar is. Waar ik dus, dus ja. niet... Uh, en uh, die ook over de lijsttrekken begon. Dat ik ook wit was. Het zei, oh wacht maar, ik, weet, dit, dit gebeurt heel vaak. Het is gelijk maar een heb... wervingsoproep, of niet? Wat? Dit is gelijk een wervingsoproep. Om voor, voor voor mensen om voor... zich te melden. Ja, ja. zeker. Ja, ja, ja, okay, ja. Nee, ja, Wat jij zei over die kanalen, dat merken wij ook. Hè? Dus, dus uh, je blijft voortdurend uit dezelfde... Uh, en dat heeft best wel lang geduurd voordat we dat door hadden. Dus wij wilden graag wil je allemaal culturele diversiteit. En dan zet je een vacature uit en dan ga je zitten wachten. Ja. En dan kijk je eens en dan denk je... Hé, hey, in mijn ja. mapje zit... Uh... Ja. ja en, oh, de eerste, uh, en de eerste reactie. Oh, nou ja, ja, ik weet niet. Misschien is er dan iemand in die. Uh, de, okay, dat kan, of heeft iemand geen interesse? Ja, maar dat maar kan dat, niet. We zijn met miljoenen in Nederland. Voilà. Dus dat, dus, dat is breed. Dus dat is zeker een, uh, dat is ja. zeker een oproep. Meld je. Als je, als je uh, interesse hebt in politiek en iets wil doen, uh, alsjeblieft, meld je. Je, weet, uh, je. je weet waar mijn huis woont. Dus www.groenlinks.nl. Uh, ja. <laughs> maar even <laughs> terug, want je was in de discussie met iemand van de Black Lives Matter. Nee, en, die, en, die, en, die, en toen begon het inderdaad over dat ik. Uh, uh, dat Oh ja, ja, ja, ja, ja, nee, ja, nee, oké, okay, ja, ja, jij bent ook half Marokkaans, maar je bent wel heel wit en ik zo, oh wacht, weet je, ja. je mag, ik, ik, ik, ik pak het alsjeblieft niet van me af. Nee. Wat mijn, wat dat, mijn achtergrond is. Dat mag je dus is. niet zeggen. Nee. nee. Je, je mag het niet voor een ander invullen. Dat, dat heb ik dus ook gehad ja. bij iemand die zegt van: uh, ja, maar ja, bro, jij bent toch niet echt Marokkaans? Iemand, iemand binnen bnf gewoon, hè? Nee, witte waar? man binnen bnf Ja, maar je bent niet echt Marokkaans. Ja. Ja. Dan denk, waar de fuck kan jij het vandaan, bro? Ja. Mijn hele menselijke ervaring wimpel jij even weg. Ja. Zeg maar het feit dat ik de talen spreek en, en, en, de, mu en de muziek ken en de, en, de, en de eten. En, maar los van dat al überhaupt, puur hoe ik me van binnen voel. Dat is alsof je eigenlijk tegen iemand zegt, tegen uh, uh, uh, uh, een, een, een, trans, een transvrouw die geboren is als man. Ja. Dat je eigenlijk ja, maar je bent niet echt een man. Zou je nee. wat ik bedoel? Het, het raakt, het raakt, het raakt de, de, de, de core van je identiteit waarin je waarin je uh, een haalt. Waarin je waarin je wereldbeeld haalt. Het is echt, echt super kwalijk om dat, om dat puur te baseren... Op of iemand wel bespraakt spreekt, of iemand de taal niet kent. of uh, Het is gewoon een deel van jouw geschiedenis. Jouw wortels rijken uit naar het rif. En dat ja. kan niemand afhakken. Nee. Nee, maar, en, en dat is de, zo, zo voelt het. En ik heb daar heel lang, ik heb er ook niet altijd iets over gezegd, zeg maar. Omdat het heel lang ook ergens onnatuurlijk voelde. Omdat ik me onzeker voelde over dat stuk van me. Uh... Omdat je nog niet genoeg vanaf van is. Ja, omdat ik eigenlijk niet zo. En misschien weet ik er nog steeds niet genoeg vanaf. Alleen. De, de, de, dus ik heb daar dan zelf ook, dacht ik, oh ja, moet ik me niet te veel op laten voorstaan of niet te veel over praten, want dan. Het voelde ook wel, wel ongemakkelijk, maar juist nu, nu ik mijn familie langer ken, mijn broertjes en zusjes beter heb leren kennen, uh, hoe zeg je dat? Is het gewoon, is het echt een. Het was altijd een onderdeel van me, maar is het echt een onderdeel van me, en Hoe iedereen, is die van band? Van me, want ik weet nog t, twee jaar geleden of ja. zo. Twee, drie jaar geleden toen, nou, toen, we voor het eerst gingen chillen. Ja. Toen zei je nog van, ja, ik bij de Libanezen in Den Haag. Bij de in Den Haag ja. ja. Toen zei je nog van, ja, ik ben nu een beetje aan, aan het aftasten ja. en even, uh, weet je wel, heel voorzichtig af en toe langs gaan. Hoe is het nu? Nou, ik ga nog steeds af en toe langs en ja. en het, het, het in mijn, maar dat is de, in mijn, dat heeft niet te maken met dat ik het nog steeds moeilijk vind of uh, van wat, wat betekent het. Ik kom er onwijs graag. Ik vind het heel, ik vind het leuk om mijn vader te zien en, en zijn vrouw. Maar vooral ook echt heel leuk om, om, mijn, om mijn broertje te zien en mijn, mijn zusjes. Dat, vind ik, dat, dat, dat doet me echt goed. Ik heb er echt plezier in als ik daar kom. Ik heb niet het gevoel van, nou dan gaan we even een uurtje langs. Want dan ben ik. Uh, nee. Daar komt het vaak wel op neer. Maar dat is ook bij mijn oma. omdat het gewoon altijd druk is, zeg maar. Dus het is even snel langs. Maar het, ja, het voelt heel goed. Het is heel fijn. Het, het voelt als onderdeel van, van wie ik ben. Het is niet meer iets. Het voelt als, als onderdeel van mij in plaats van iets waar je. Toen was het nog wel echt ja nou ja we zullen wel even het is een beetje ja. als daten zeg maar ja, ja. dus in het begin ja, ja. zeg maar denk je nou ja het klikt en we en, kijken wel even of het klikt en ja, ja. of het wat is en uh, uh, het kan ook uitgaan ja ik weet het nog niet uh... en nu kan je niet meer weg nee dus en nu voelt het nu voelt het als onderdeel nu voelt het als onderdeel van van uh, wie ik ben dat is waar dat is heel grappig om te maken. het is niet dat ik daar de deur plat loop of zo hoor het is uh, uh, nee nee, nee uh, maar helemaal het, niet maakt het het, ook het, nog het niet, voelt maar... uh, ja het het is als ja het is onderdeel van van wie ik ben en maar en, neem je en, ze ook wel eens mee? Of gaan jullie ook wel eens uh, buiten iets doen? Of, of, of blijven we uh... alleen in de bunker zitten? Ja, <laughs> ja. Je? Of uh, hey, no nodig je, nodig je paan een keer uit voor zo'n podcast? <laughs> nou, uh, ja, dat zou denk ik wel heel interessant zijn. Maar dat is net als met mijn, met mijn familie doe ik dat eigenlijk nooit. Omdat uh, bij mijn werk hoort. Niet iedereen vindt mij even aardig. Dus daar komen. De, dat brengt dat, ja, ook allerlei dat, andere die, zaken met zich zeg maar, Dus dat. dat dat is niet, een, niet omdat het niet interessant zou zijn, maar dat doe ik gewoon. En even nee, een is, andere instelling. Neem, neem ik zelfs mee. Ja, ik, ga, ik ben met mijn broertje voor het eerst. Het was voor het eerst dat ik iets alleen met mijn broertje ging doen. Ik heb nooit een broertje gehad. Dus, dus, ja. uh, We hadden het net over. Ik ben in een Indische familie opgegroeid. Die is heel hecht. Jouw vriendinnetje heeft met mijn neefje op school gezeten. Dat voelt ja. als een broertje. <laughs> ja. Ik heb een grote neef. Dat voelt als mijn grote broer. Ja, ja. En, maar nu met mijn bioloog. Je lijkt gewoon op elkaar. Dus ik heb hem, ik heb hem uh, 30 jaar niet gekend. En, je lijkt op elkaar je dit is heel grappig dus heel gek, ik op samen met kerst zijn we romantisch gaan schaatsen in Antwerpen op de op, de, nee, <laughs> op echt de, ja op de markt en, uh, uh, uh, en ze zijn best bij mij geweest en ik maar ik ga vooral heel vaak daar langs of, of als ik langs is makkelijker want dan ben ik ga ik en bij mijn oma langs en bij mijn schoonouders en, en, maar zou je nog closer willen worden ja ja, nou wat ik vooral, of close, ja dat is zo, weet je, dat, dat is, denk ik net als, volgens mij is het, het idee met daten wel goed, dat komt vanzelf wel, als je als, ja, als ja. relatie verdient, omdat, uh, kijk mijn moeder was altijd heel bang, uh, toen ik mijn vader, toen mijn, mijn Marokkaanse familie in, het in mijn leven kwam, dat was al eerder, toen leefde ze nog, toen heeft mijn halfzusje contact met mij gezocht, mm. en die vond het heel moeilijk, zei ze, verdorie, nu is hij, in de jaren die ik het moeilijk heb gehad, was hij er niet. En uh, ik heb haar, haar angst, want straks gaat het goed met mijn zoon. En dan komt nou hij even met de eerste strijken, zeg maar. Ja, Hè? Even, de, even haar is, gevoel. Is, ja. Nou, dat gevoel heb ik volstrekt niet bij, bij, bij hen. En, en hij heeft, uh, nou ja, dat komt, on, hij komt heel integer in, in al zijn handelen, ook, uh, ook richting mijn moeder, uh, uh, uh, op mij over. Um, maar zij was altijd wel nou ja, daar, daar bang voor. Dus in die eerste jaar heeft me dat ook wel afgerend. Maar wat ik altijd tegen mijn moeder heb gezegd is... Uiteindelijk is een, er is een bloedband. Daardoor, daardoor, dat, dat is er. Mijn bloed is dikker dan water, zei ja. mijn moeder altijd. Maar uiteindelijk bouw je relaties door de jaren heen op. Dus mijn beste vrienden ken ik langer dan mijn vader. Dus die, die relaties zijn anders, omdat je namelijk gedeelde ervaringen moet hebben. Dus verdieping van de relatie zit hem in gedeelde ervaringen. Als je iets heftigs met elkaar meemaakt, of iets, iets, dat, dat, dat, of iets moois, of iets gelukkigs, als je hebt gelachen en gehuild. Dat is wat, wat een relatie uh, verdiept. En niet zozeer een, ja. een nog betere gesprek. Wat nee. ik wel heb. Wat ik heel graag zou willen. Maar wat met corona een beetje lastig is de komende tijd. Ik, ik ben ooit een keer met mijn moeder. vond ik wel heel stoer van. Dan wilde ik naar Marokko. Nou, het zijn we niet naar het Rif geweest. Maar zijn we naar Marrakesh geweest. Om, uh, ja. om, uh, ik, het voelde goed om daar toch te zijn. Zeg maar. Ik zou heel graag wel naar de plek willen waar mijn vader is opgegroeid. En om... Een, een, een beeld te krijgen van hoe het was voor, de, voor, voor zijn generatie, zeg maar. Van ja. daar weg te gaan naar. En waar is dit? Alusima. Alusima, ja. Oh, ja. sorry. Alusima. Ja, ja. El <laughs> Oh ja, nee, een hele, hele mooie plek. Ja, dus, ja, dus ja. ik ben, ben gewoon heel, daar, daar ben ik wel echt benieuwd naar. Van, om, wat, wat, wat zie je daar? Wat tref ik daar? Hoe, hoe was het? Dus hij wel verteld hoe dat dan is om op te groeien en hoe dat, de, de armoede waar je Ja, waar laat je, me weten waar je, waar wanneer je gaat, want we hebben een appartementje. Daar kunnen we daar... Ja, ja, ik kan uh, show you de spots in het misschien wel. Gaan we keer. samen? Ja, yo, yo, hey, bij deze. Nou, uh, <laughs>